De vorige keer hebben we de basistheorie voor het redeneren over recursieve programma's bekeken. We hebben onze taal uitgebreid met recursie, zonder parameters. En deze keer gaan we kijken naar hoe we een bepaald recursief programma, namelijk dat van Binary Search, correct kunnen bewijzen. Hier zien we een eenvoudige codering van van dat algoritme. Maar eerst voordat we in de details van deze codering uh, duiken, wat is het idee? We hebben dus een array, uh, een eendimensionale array. Uh, en uh, dan willen we op zoek gaan naar een uh, element in dat array. Nou, dat kun je heel simpel lineair doen. We beginnen met, stel dat dat array loopt van 0 tot en met uh, n. Nou, dan kun je kijken of je die in het nulde vakje zit, in het eerste, tweede, et cetera. Nou, dat is in het algemeen uh, niet handig. Want als dat ding natuurlijk ergens in het midden of aan het eind zit, dan, uh, dan, dan moet je door die hele rij heen om hem, uh, om hem te vinden. In het algemeen, een, een slimmere algoritme is als volgt. Je neemt de uh, rij en uh, je hakt hem in tweeën en dan... Kijk je of hij je ofwel links ofwel rechts zit. Maar dat wordt vergemakkelijk door nog een aanname, namelijk dat de array gesorteerd is. Anders gaat het niet werken. Dat had ik eigenlijk beter direct kunnen zeggen. We gaan kijken naar het probleem van het zoeken naar een element in een gesorteerde array. En daarbij helpt dus echt wezenlijk dat, dat, het, dat de array gesorteerd is, want ja. Hoe kun je dan bepalen of hier in de linker dan wel de rechter helft uh, zit? Dan volstaat het om zeg maar, naar het midden te kijken, het element dat op het uh, midden zit van, uh, van de array. En dan kijk je of uh, dat uh, element waar je op zoek naar bent, of dat op het midden staat of niet. Ofwel rechts ofwel links, hè? dus drie mogelijkheden. Ofwel hij staat op het midden dan heb je hem gevonden: ofwel hij is groter dan het midden, dan zit hij in het rechte gedeelte. Ofwel hij is kleiner dan het midden, dan zit hij in het linker gedeelte. En dan vervolgens, als je weet bijvoorbeeld dat hij in het rechte gedeelte zit. Nou, dan neem je dat rechte gedeelte en dan haak je dat weer door het uh, midden, et cetera. Nou, dat hebben we hier uh, gecodeerd. We hebben F-accent en uh, L-accent, dat uh, zijn. Uh, begin- en, uh, en de eindwaarde of de initiële waarde geven aan dat segment van de array waar je op zoek gaat naar dat element want je ziet uh, die f-accent die l accent dus de begin en de eind dat verandert voortdurend, Want die, die, uh, volgens het algoritme wordt het, uh, schuift ofwel first op dan wel last op als je het uh, midden. dus wat we dan iedere keer doen is we nemen het midden oké okay, soms is uh, uh, is de som van die 2 oneven, dus dan nemen we de div. Uh, niet gewoon delen door 2, maar het maximaal aantal malen dat 2 in het getal gaat. Uh, als dit 9 is, dan 2, dan nemen we 4. Dus dat is, we nemen dan het midden. En we checken dan of uh, f-accent ongelijk is aan l-accent. Als f-accent gelijk is aan l-accent, dan kappen we ermee. En dan zal het ongeveer al moeten zijn dat we hem dan niet gevonden hebben. Maar dat gaan we zometeen nader bekijken in de specificatie. Maar in principe zou dat het, is dat het idee dat als je niet deze if, niet de dentak ingaat, dan heb je hem niet gevonden. Want dan kun je ook niet meer door middenhaken, hè? Want dan ben je helemaal aan het. Uh, uh, heb je nog maar één punt uh, over. Als f-accent ongelijk is aan l accent dan kijk je dus naar. De, uh, de drie mogelijkheden, zoals ik al zei. Ofwel, v ligt rechts van het midden. Nou, dan schuif je de beginding op, naar het midden, plus 1. Want je weet dat dat m element, dat is dan ongelijk aan v. Dus dan kan je 1 opschuiven. Ofwel, hij ligt links van m. En dan schuif je de, de, de, de, het laatste element, l-accent, op naar het midden. Ofwel, je hebt de mogelijkheid uh, dat... Uh, M gelijk is aan v, wat gebeurt er dan? Dan stopt hij. Ja, hier. En wat ga je dan doen? Ja, dan termineer je dus. Ja. Want je ziet hier, je gaat dus alleen de recursie in, in deze twee gevallen. Ja. Dus als a, in het derde geval als a, m gelijk is aan v, dan termineert hij. Dus je hebt eigenlijk, uh, uh, Twee terminatiecondities, hè? ofwel je hebt hem gevonden, hè? dus je gaat hier naar binnen uh, en je hebt hem gevonden. Dus je gaat niet de recursie in, ofwel je gaat niet de recursie in omdat uh, uh, F-accent gelijk is aan L-accent. We zien hier een vorm van teel, uh, recursie, dus dat is op zich een simpele vorm uh, van recursie. Dat wil zeggen, eigenlijk zou je hem ook uh, makkelijk, uh, nou ja, makkelijk... Het, dat is misschien nog de vraag, maar je kunt hem ook uh, natuurlijk omzetten in een while-programma. Uh, Zo'n uh, so while-statement uh, while en tail-recursie, dat is bijna één uh, op één. Uh, maar hier willen we uh, het redeneren over recursieve programma's illustreren. Dus vandaar dat we naar deze recursieve versie krijgen. kijken. Dat is het uh, intuïtieve uh, idee van, uh, van dit programmaatje. Dus nou is de vraag, hoe specificeren we dat? Uh, nou. Wat ik al uh, zei, de aanname is dat er een gesorteerd is. Voor het correct functioneren van, uh, van deze code moeten we aannemen dat er aangesorteerd is. Hoe we dat precies uh, uitschrijven, dat zal ik zo geven, maar dat hebben we ook al uh, eerder uh, besproken. Maar daar heb ik even deze afkorting voor geïntroduceerd. Uh. En verder ja, willen we natuurlijk in de postconditie iets zeggen over het te zoeken element. Dat staat in V. We hebben hier dus een variabele V. We hebben geen parameters, dus we geven het te zoeken element niet door als een parameter. Nee, we nemen gewoon aan dat dat opgeslagen is in een variabele V. En aangezien dus f accent en l accent aangepast worden door het programma, en we willen iets aan het eind zeggen van eh, of v in het initiële gedeelte zat of niet, eh, hebben we dus nodig dat we eh, de initiële waarde van f accent eh, bevriezen. Eh, dat is nou hopelijk een al een, een vertrouwd verschijnsel dat, dat, van de introductie van logische variabelen en dat zijn dus de variabelen hier F en L. Nou, dus F uh, staat voor de initiële waarde van F accent en L -accent staat en L voor de initiële waarde van L accent. En aangezien F en L niet in mijn, papa, in mijn programma voorkomen, veranderen ze niet. En verder nemen we ook nog mee, ja waarom, dat moet zo meteen nog blijken, maar dat is wel uh, evident. En, uh, ja. Dat zou je eigenlijk nog moeten euh, doen of dit nou echt wel nodig is, maar we nemen mee dat F-accent kleiner of gelijk aan uh, L-accent uh, is. Nou, nu is de wat minder uh, triviaal. Is hoe drukken we nou uit dat uh, nou, in de postconditie uh, of uh, V in uh, het oorspronkelijke segment, bepaald door F en L, zit dan nog niet? Nou, Even puzzelen, kunnen we dat... Uh, ...heel mooi uitdrukken door middel van deze implicatie. Dat komt nu een beetje uit de lucht vallen, maar dat is inderdaad een beetje puzzelen. Je kunt daar op verschillende manieren tegenaan kijken. En de ene, ene manier is, is handiger en slimmer dan, dan de andere. Maar dit is, vind ik zelf, nog een, ja, een charmante, korte manier om dat uit te drukken. Wat zeg je namelijk? Je zegt hier, die V die zit in dat initiële segment. Of als hij in het initiële segment zit, dan staat hij op de M-de plaats. Daarmee heb je ook met contrapositie dat als V aan het eind niet op die M-de plaats staat, dan zit hij er niet in. Dus een signaal of V in mijn oorspronkelijke segment is, is de test of V gelijk is aan AM. Ja, dat dat is hier, ja, zo je wilt het, het slimme trucje hiervan. Dus nogmaals, als v, dit is een implicatie, als v in het initiële segment zit, dan staat hij op dat ende element. En met contrapositie betekent dit, als hij daar niet op staat, dan zit hij er ook niet in. Dus nogmaals, de, de test of v aan het eind op de ende locatie zit, dat is een, ook een signaal van of hij er aanvankelijk in zat of niet. Nou en verder nemen we natuurlijk mee dan, hè, we moeten dan wel weten waar M zit. Hier, dit zegt nog niks over waar die M zit. Die M die zou weet ik veel waar kunnen zitten. Hè, dan, dan geeft dit geen informatie over dat uh, uh, initiële segment. Dus we moeten ook weten dat M uh, daartussen zit. Want als we dat niet weten, ja dan weten we ook niet, uh, uh, ja klopt dat wel? Ja, want uh, als, als V ongelijk is aan A en m ligt ergens helemaal naar buiten, ja, dan kunnen we dus niet concluderen dat V er niet in zit. Dus dat, uh, dat is onze postconditie. Uh, en uh, nou, daar moeten we mee doen. Maar we moet dus even wel goed uh, bedenken, inderdaad. Het is nog niet zo evident om inderdaad dat te specificeren. Hoe, hoe je dat specificeert, dat uh, na afloop... Uh, uh, V in dat segment zit of, of niet. Trouwens, een vraag, Frank: ja. mag een V meerdere keren voorkomen in A? Ja, ja? en dat uh, kan. dan specificeren we in deze, uh, deze postconditie niet welke, welke nee. m, het is niet noodzakelijk de kleinste m uh, die we krijgen. Nee, nee is zeker, nog. we zeggen dus niks over m. Ja. Uh, ja. Je ziet dus niet. Uh, Bijvoorbeeld, die m, de waarde van m, wordt dus bepaald door hoe vaak je die re in je midden hebt gesplitst. Daar is de waarde van m op gebaseerd. Maar daar abstraheren we van. Maar in het algemeen is a gesorteerd. Ik even kijken of ik die formule heb. Ja, dat gesorteerd, dat zegt dit. Dus voor elke n geldt dat de waarde van a op de n-plaats is kleiner of gelijk. Dus je kunt ook een stel waardes uh, achter elkaar hebben, hè? dus een waarde uh, K kan op verschillende plaatsen uh, zitten. Moet natuurlijk wel aan elkaar uh, uh, zijn, hè? kan niet op één plaats zitten, dan andere waarden, dan nog een keer. Dat kan niet, maar als, je kan dus, die waarde V kan meerdere keren achter elkaar voorkomen en of je dan de eerste neemt of de laatste, nou ja, dat of een beetje mee. in het midden. Of ergens in het midden. Dan hangt natuurlijk af waar dat segment precies uh, zit. Maar daar abstraheren we inderdaad uh, van. En uh, hier gebruik ik uh, deze assetie als een afkorting voor deze assetie. Dus v zit in dat segment. Dat betekent uh, er is een waarde van n die in, in dit interval zit. Uh, dus uh, groter of gelijk aan f en kleiner of gelijk aan l. En v is gelijk aan a. Nou, hiermee, uh, uh, dit lijkt ons een, uh, een correcte specificatie die precies uitdrukt uh, wat, uh, wat het programmaatje BIM Search uh, doet. Dus nu is de vraag, uh, hoe, kunnen we dat, uh, hoe kunnen we dat afleiden? En dan moeten we terugkomen op uh, hoe, hoe we dat in het algemeen doen. Uh, we moeten nou laten zien dat de body aan deze specificatie voldoet... Aannemende dat die uh, uh, binnenste recursieve aanroepen zelf aan deze specificatie voldoet. Dat was het idee. Dus in principe moeten we gewoon kijken of de of body uh, aan, uh, aan deze specificatie voldoet. Nou, dan zou je in het begin uh, denken van, nou ja oké, okay, uh, ik neem uh, hier dus de, de, de preconditie, ik heb hier de postconditie en dan probeer ik maar. Uh, uh, een annotatie van een programma te, te construeren zodanig dat het past. En gebruikmakende van deze pre conditie specificatie voor die calls. Maar ja, dat gaat, dat zie je al heel, heel snel, dat gaat natuurlijk niet lukken. Want uh, hier is f gelijk aan f-accent. Hier ga je f-accent veranderen. Nou, de, de, Wat je weet hier over die search is precies hetzelfde als wat je weet over die body. Ja, maar je hebt die M hier veranderd, dus er zal nooit hier gelden F is F-accent. En ieder meer. Dus dat gaat al niet op. Dus dan nou is de vraag, uh, hoe passen we dat uh, aan? Uh, we kunnen eigenlijk zeggen dat deze, deze aanname is te sterk. Dus een manier is om deze uh, in ieder geval deze preconditie, af te zwakken. Nou, dan moet je er wel even over nadenken. Hoe, hoe zwak je dat af? Nou, het is geen rocket science. Uh, ik denk dat het uh, niet zo moeilijk in te zien is dat de een manier om het af te zwakken is, te stellen van, nou ja, F is, is niet gelijk aan F-accent. Maar wat wel voortdurend geldt is natuurlijk dat F kleiner of gelijk aan F-accent is. En tevens dat L-accent kleiner of gelijk aan L is. Ja. Dus dat is hier in de, in de preconditie dat is sterk, maar dat kunnen we best vervangen door kleiner of gelijk. Dus dat is wat we in, twee, in, eerste, in tweede instantie doen. We verzwakken dus die, die preconditie en in plaats van dat we dus uh, uh, dit gaan bewijzen, gaan we dit bewijzen. Ja, dat deze pre- en post-conditie, uh, over, over de body van de loop, uh, van de, de recursieve definitie van binnenzoits geldt, aannemende dat die binnenste aanroepen daaraan voldoen. Ja, je kunt dan wel mooi de boel verswakken, maar het moet natuurlijk wel zo zijn dat je die oorspronkelijke specificatie kunt afleiden. Hè? Want uh, we willen dit afleiden. Dit. En nu hebben we de... Uh, uh, Preconditie afgezwakt. Ja, maar dat is prima. Want als de preconditie afzwakken, dat betekent dat deze preconditie impliceert dus die afzwakking. Dus als we in plaats van dit bewijzen, bewijzen nemen als preconditie f kleiner of gelijk aan f accent, L accent kleiner of gelijk aan L. En als we dat kunnen bewijzen met behulp van de regel voor recursieve programma's, dan kunnen we ook dit bewijzen. Want deze preconditie impliceert die zwakkere. Ja? Vandaar dus dat het 7 is in het algemeen dan, als, het, als je merkt dat het niet past, om dan in eerste instantie te kijken naar je preconditie, of je die kunt afzwakken. Dus dat hebben we hier gedaan. Nu hebben we hebben het afgezwakt. Nou, en dan uh, lijkt het wel, uh, lijkt, lijkt het, dat moeten we wel kunnen bewijzen. Hè? Want als nu f kleiner of gelijk aan f-accent, per definitie, van deze operatie van het midden uh, nemen, moet natuurlijk weer gelden dat f kleiner of gelijk aan f-accent. En ook, uh, en steken nog, dat je weet dat f-accent klein... Ik neem dus deze hele riedel mee als ongelijkheden. Hè. We weten nou dat f klein of gelijk aan f-accent, f-accent klein of gelijk een l-accent. Dat hebben we ook apart al meegenomen. En l-accent kleiner of gelijk aan l. Nou, het is eenvoudig te zien dat dit behouden blijft onder deze assignment hè, en onder deze assignment. Ja, daar gaan we zo meteen uh, misschien nog wat verder op in, maar dat is uh, eenvoudig uh, in te zien. Nou, dan hebben we als postconditie, wel al, uh, deze postconditie die we zelf zouden afleiden. Daar hebben we niks aan gedaan. Nou, bij, vanwege de structuur van het programma krijgen we dus eigenlijk automatisch al deze postconditie. Ja, want de, deze post, DENTAC... De, uh, die, die maakt die postconditie waar, want uh, de, deze buitenste dentak, want deze tak van de binnen, deze binnenste is de, uh, if then else. Die in beide gevallen maakt die die postconditie waar. Maar ah, er is nog een uh, else skip hè? Precies, ja, dat is nog even, uh, daar moet je oppassen, want het programma laat niet alles zien wat er is, namelijk, er is een impliciete else, namelijk, wat als f gelijk is aan L-accent, dan moeten we dus ook, eh, afgezien van dit, moeten we dus ook bewijzen dat als de preconditie geldt en f-accent is gelijk aan L-accent, dan moeten we dit. Maar ja, dat gaat hierop. Want hoe weten we nou, eh, als we dit weten, hier weten we alleen iets over f en de, de relatie tussen f. F-accent, L-accent en L. En we weten dat A gesorteerd is. En tevens weten we dat F-accent gelijk is aan L-accent. Ja, dan krijg je, ja, dit krijg je er dan wel uit. Dit is geen probleem. Maar ja, waar haal je dit vandaan? Dat komt dan helemaal uit de lucht vallen. Ja. Dus dat puur afzwakken van die preconditie, dat gaat nog niet uh, werken. Je moet nog, uh, die, die L-stak nogmaals, die dentak is makkelijk, die krijg je triviaal vanwege de postconditie. En er is ook nog een uh, L-skip in de binnenkant hè, dus uh, als A en M gelijk is aan V. Ja. Maar in dat geval is, dat is de postconditie uh, wel te doen. Ja, precies. Ja. Want F kleiner dan gelijk een M, kleiner dan gelijk een L, dat, dat klopt. Ja. En uh, de we hebben de rechterkant van de implicatie die geldt, want AM is gelijk aan V. Ja, ja dan is deze implicatie al automatisch waar. Daarom, ja. Nee, dat is een goede, inderdaad, die had ik even over het hoofd gezien. hebt die inderdaad ook het geval dat je niet de recursie gaat. En dat, dus, en dat doe je dus alleen als AM gelijk is aan V. En dan moet je natuurlijk ook deze postconditie uh, waar maken. Nee, dat is een goed punt. Maar. Dat krijg je automatisch, want als A M gelijk is aan V, dan is deze implicatie triviaal waar. Een implicatie is alleen maar onwaar als dit waar is en dat onwaar. Dus inderdaad, dat is ook het andere. Maar dat volgt dus heel simpel. Het echte probleem is, als je überhaupt, als je hier in die buitenste if en els, de, de L-stak neemt en er direct uitgaat, ja, dan komt dit uit de lucht vallen. Dus nu is de vraag uh, hoe, uh, ja deze preconditie is dus te zwak. We hebben te weinig informatie. Dus hoe doen we dat? Nou kijk, dat... Uh en dat, dat V in A, F, L zit, dat is natuurlijk het hele gebied. Ja. Maar als, je, als jij in de recursie gaat, dan wordt dat gebied steeds kleiner. Ja. Daar hebben we nog niets over eh, ja. over En dat is dus eigenlijk de essentie. Hè? De essentie, dat is ook van hè, hoe, hoe, het, hoe het programmaatje werkt, aannemend dat, dat het erin zit, even. Je hakt hem in het midden, dan weet je dus ofwel hij zit in het ene gedeelte of in het andere gedeelte. Hmm. Dus de, de, de intuïtieve implicatie is, als het ding in het, in het geheel zit en je hakt hem in het midden, vanwege het gesorteerd zijn weet je, of hij zit wel in links, of hij zit uh, rechts. Hoe drukken we dat uit? Ja, dus wat jij net zegt, als hij erin zit, zit hij ofwel in het linker gedeelte ofwel in het rechts. Ja. Kunnen we dat uitdrukken? <laughs> ja, precies. Nou, laten we eens even zien wat is. Hè? In principe deze informatie... Okay. Als V in, uh, uh, in, in het oorspronkelijke segment zit... dan zit V ook in dat kleinere segment. Uh, dit geldt natuurlijk... Hè, we gaan nu dus die preconditie uitbreiden met deze informatie. En dat kunnen we doen, omdat... In onze echte preconditie stelt dat F gelijk is aan uh, F-accent en L is gelijk aan L-accent. Dus onze, onze oorspronkelijke preconditie, hè, waar we uiteindelijk heen willen, dat is dit, impliceert die implicatie. Ja, want dan wordt de implicatie triviaal. Ja. Want dan is het triviaal. Ja, maar, maar hoe kunnen we, wat moeten we dan straks nog doen uh, als we hem toevoegen dit? Precies. Ja, dat, dat moeten we nu gaan zien. Ja. Ja? Maar we, we weten in ieder geval dat die initieel helemaal geldt hè, gevolgd uit onze afhankelijke preconditie. Dus wat we doen, is die additionele informatie toevoegen. Hè, en dit is dus intuïtief ook zo. Hè, zoals ik al in het begin zei, als die in het geheel zit, ik hak het in het midden, dan zit hij al of links of rechts. En dat zeg je in principe uh, hier. Alleen heb je hier nog niet echt specifieke informatie over dat midden, maar dat, dat zullen we zo meteen zien dat dat er niet toe doet. Dus eerst hadden we de preconditie afgezwakt wat betreft de informatie in de relatie tussen F en F-accent, L-accent en L. Maar nu hebben we gezien dus dat we iets moeten toevoegen. En dat is dus deze implicatie. En nou willen we laten zien dat dit... Uh, nou, dit bewijzen, dus laten zien dat de body aan deze specificatie vloed. En dan aannemende dat deze specificatie geldt voor de binnenste calls, Als we dat hebben afgeleid, nogmaals, de, onze oorspronkelijke implicatie impliceert uh, dit. Dit is nog steeds een zwakkere, want nogmaals, als f gelijk is aan f-accent, l-accent gelijk aan l, dan is dit triviaal. Maar nou moeten we in zekere zin laten zien dat dit eigenlijk een soort invariant is. Dat als we zometeen dus die, die binsearch uh, gaan, gaan expanderen, daar de body neerzet, dan moet, um, uh, en we nemen aan dat dit aan het begin geldt, dat als je dan gaat redeneren, komt bij die zo'n binnenste aanroep, dan moet dit dus weer gelden. Nou, dat, dat, dat zien we nu zo gebeuren. Dus nu zetten we het uh, klaar. Nee, dit is dus de, de body en dit is onze gegeven preconditie en dit is uh, wat we uiteindelijk willen afleiden. Dat heb ik even P en Q genoemd, want anders uh, past het allemaal uh, niet. Nou, laten we kijken. Hoe gaan we, uh, hoe gaan we hier aan de slag? Oh ja, ik heb hier dus die uh, expliciet ook gemaakt, die Els... Uh, maar ik heb blijkbaar geen skip statement neergezet. Die heb ik dus even weggelaten. Dus eigenlijk moet je, zou je hier een skip neer moeten zetten. Maar goed, dat is. Ja. Dus. Nou, dit is onze postconditie. Als we kijken naar de, de, de regels voor het annoteren van een if-en-else. Ja, dan, dan komen we hieruit op. Uh, dan weten we, als hier de P geldt. En we weten dan ook dat m gelijk is aan f-accent plus hè, het bieden, hè, want dat hebben we hier, uh, uh, dat, dat volgt uit deze assignment. En verder weten we dat f-accent is gelijk aan l-accent. Dat, dat is gewoon de, de regel voor de if-then-else. Dus uiteindelijk moeten we dan laten zien dat dit q impliceert. Nou, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, lijkt mij, want uh, we weten al dat uh, als V uh, hier in het uh, midden zit, of in het oorspronkelijke stuk, dan zit hij in dat kleinere uh, stuk. Ja, we weten bovendien ook M. dat F-accent L-accent aan gelijk zijn, daardoor moet M daar ook aan gelijk zijn. Ja. En daarmee krijg je het dus. Ja. ja want stel maar, hoe kun je nou dit afleiden? Laten we even precies uh, gaan. We ja. weten, stel dat v uh, in het oorspronkelijke uh, stuk uh, zit. Ja. Als het in het oorspronkelijke stuk zit, dan weten we dus ook, hè, dat volgt hieruit, hè, want dat zit in p, dat, dat, uh, dat die in dat kleinere stuk zit, bepaalde f-accent en l-accent. Ja. Maar f-accent is gelijk aan l-accent. Ja. En dan is dus uh, het midden nemen, dat is weer F-accent en L-accent natuurlijk. Dus uh, dan weten we ook dan, uh, dat A en M... Dat is een segment van lengte 1, hè? Dus ja. Dus één cel. Ja. En dan als V in die ene cel zit, ja, dan moet V hè, uh, gelijk zijn aan A op positie M. Ja. Want dat is de definitie van V in dat segment. Ja, precies. Ja, ja dan volgt het inderdaad hieruit natuurlijk. Uh, ...dan volgt het hieruit. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> He, Want nu weten we dat... Ja, dit is maar één element. Ja? Ja. F is gelijk aan L-accent en daarmee is uh, F-accent niet alleen gelijk aan L-accent... ...maar ook gelijk aan AM. Ja. Dus dan krijg je dat uh, triviaal. Dus deze implicatie, dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat volgt. Dus dat hoeven we verder... Uh, die, ...die klopt, dat hoeven we verder niet meer zorgen over te maken. Nou ja, verder pas we dan uh, uh, de andere regels voor het annoteren van de if dan else uh, toe. Dus die Q die moet dan ook hier gelden na afloop van uh, deze if en else Nou, dus dan moet die ook gelden voor uh, hier na afloop van de else-tak. Ja. Nou, en dan, uh, dan moet die dus ook uh, gelden na afloop van deze else-tak. Wat was dat? Dat was uh, het feit hè, dat, oké, okay, we nemen... En wat geldt hier? Hè, dan gaan we nou... Nou ja, die, die P. Verder weten we dat M gelijk is aan F-accent aan het midden. noemen we even kort het midden. Maar we weten ook dus, want dit gold niet, dat gold niet, dat AM gelijk is aan V. Dus nu moeten we weer bewijzen dat Q geldt. Maar dat hebben we dus al laten zien, want dat is triviaal, want... Uh, de, uh, het enige wat we additioneel moeten afleiden is deze implicatie. En dat hebben we al gezegd. Die, die geldt natuurlijk triviaal als A gelijk is aan V. Dus daarmee hebben we dat uh, gedaan. Nou, als we nu kijken naar de dentak hier, dan uh, moeten we daar de ja, weer laten zien dat deze postconditie Q ook uh, hier geldt. Maar gelukkig, dat was precies de postconditie van onze aanname, wat we mogen aannemen. Over deze bintje, Deze binnenste aanroep. Maar dit mogen we alleen maar aannemen als die P hier geldt. Deze preconditie. Dat moest hetzelfde zijn. Het enige wat we weten over die binnenste aanroepen is deze pre- en postconditie. Dus dan moeten we wel laten zien dat die P hier inderdaad hier geldt. Na deze assignment van L-accent en M. En als je weet dat M groter dan V is. Nou, dat heb ik verder niet helemaal uh, uit, uitgeschreven. Dat, we, dat laten we even intuïtief. Maar waarom volgt dat nou? Nou, dat volgt omdat we weten weer, beterom. Je, je loopt dat pad langs, je weet dat P hier geldt. Je weet dat M uh, zeg maar op het midden staat. Je weet dat F-accent is ongelijk aan L-accent. En je weet dat AM groter dan V is. Nou, waarom blijft dit dan behouden? Oh, je, je weet uh, dat uh, uh, vanwege uh, gesorteerd uh, zijn, dat uh, als M inderdaad aan de rechterkant van V uh, zit, dan kan je dus safe uh, die, die rechterkant opschuiven met behoud van deze implicatie. Dat, was, uh, dat is eigenlijk het hele ei van, dat, uh, van het algoritme. Nou en uh, idem dito geldt dat hier, alleen uh, voor de andere, andere kant. Nou normaal dat heb ik hier nou deze, in principe kun je dus dit helemaal formeel uh, uitschrijven. Dit is gewoon uh, de, de uh, assignment axioma, de substitutie. En als, maar als je dat uitschrijft dan uh, is het een hele eenvoudige redenering. Uh, die laat zien dat deze assertie deze impliceert. Maar dat is gewoon het idee van, als die V rechts van het midden zit, ja, dan, dan kan ik dat midden gewoon opschuiven met behoud van deze implicatie. Klopt het Hans? Ja. Nou, en vervolgens uh, kun je de, de, de proof outline uh, verder uh, uh, uitschrijven. Dit is gewoon een triviale stap natuurlijk. Uh, als P hier geldt, dan geldt dat hier na afloop uh, dat P geldt en M staat op het midden. Er zijn enkele uh, cruciale stappen, uh, zoals hier de, dus de, deze implicatie. En, uh, en ook uh, deze implicatie en, en, en, en deze implicaties. Maar uiteindelijk uh, zien we in al die uh, uh, implicaties terugkomen uh, basisdingen eigenlijk van dat algoritme. En dat is, uh, als hij in het oorspronkelijke zit, in deel door het midden, dan zit hij ook wel hier, ook wel uh, daar. En dat wordt uh, in principe dus... Uh, Eigenlijk de kern van het algoritme wordt hierin vervat, in deze implicatie, uh, gebruik maken van het gesorteerd zijn. Want dit is eigenlijk, deze hele implicatie geeft de kern van het uh, algoritme weer. Namelijk Als hij in het oorspronkelijke zit, dan zit hij ook uh, in het uh, nieuwe stuk. Dus dat is op zichzelf wel heel mooi, dat, ja. je dat op zo'n uh, ja, simpele manier toch... Uh, maar... Er ja, zit, zit trouwens ook nog wel in, in de redenering eh, misschien wel goed op te merken, dat je, je weet dat... Eh, je kunt jezelf afvragen waarom zit in de ene DEN-tak M plus 1, met in de andere DEN-tak M, en niet M plus 1. Ja. Hier, nee, dus, ja. Maar dat, is, dat, dat heeft er dus mee te maken met dat uh, je weet dat F-accent ongelijk is aan L-accent, ja. en daaruit volgt dat M... Uh, is, he, dus F-accent is kleiner dan of gelijk aan M, ja. maar altijd kleiner dan L-accent. Ja. En daarom, daarom werkt het. Ja, ja dat, dat is inderdaad nog even een subtiel dingetje wat je... Het is een beetje asymmetrisch. Hè? Ja. Of, je, of je de linkerkant opschuift, of wel de rechterkant opschuift. En maar het is goed al... om dat te realiseren ja. omdat het precies zo is. Nou, dat is dus omdat die deling naar beneden afrondt. Ja. Stel de deling zou naar boven afronden, dan moet je die omdraaien. Ja. Dan moet je dus aan de F-accent M toekennen en aan de L-accent M plus 1. Ja, dat is een goede, dat is een mooie. Ja. Ja. Zo zie je dus inderdaad ook dat dit een direct gevolg is van uh, ja, de wiskundige definitie van dit. He, van die DIF operatie, ja. want inderdaad je rond, wat de hand zegt, je rond naar beneden af en niet naar boven en dan zou het precies andersom zijn. Ja, ja dat is ook een mooie, dus je ziet gewoon hoe die, die wiskundige definitie de, de, dit soort uh, instructies eigenlijk uh, vanzelf afdwingt. Ja. En dat zie je dus ook mooi in dat bewijs uh, terug, uh, terugkomen, in, in deze implicaties. Nou, nou, want je, zou, je zou bijvoorbeeld kunnen stellen, hè, even kritisch, stel ik ga expres een fout in mijn programma aanbrengen, ja. kan ik dan ook ontdekken waarin het bewijs dan een implicatie niet meer geldt. Ja. Dus stel ik zou van F-accent zou ik maken, F-accent wordt M in plaats van M plus 1. Ja. Nou, in de praktijk een makkelijk gemaakte fout. Ja. Makkelijk gemaakte fout. nou Maar dan lukt die implicatie niet meer. Dan zou dat niet meer uh, moeten gelden. Nee. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja, dit is het, uh, ja, als je een belangrijke, uh, zeg maar, ja, soort moraal van het verhaal, is uh, als je eenmaal de specificaties hebt, dan rolt het er wel uit. En je ziet dus hieraan dat uh, het, de, de grootste moeilijkheid in, in, in veel gevallen is het vinden van niet alleen de juiste specificatie ook, maar de meest uh, hanteerbare. Hè. Want uh, je, je kunt bepaalde dingen op verschillende manieren zeggen. Uh, heel simpel en heel ingewikkeld. En uh, uh, ja. hoe ingewikkelder je het maakt, hoe lastiger natuurlijk het wordt om erover te redeneren. Uh, maar uh, de, de manier waarop we zijn gekomen tot. Uh, hier, wacht even. Oh, gaat even. Ja. Uh, waarop we zijn gekomen tot, de, tot dit is toch ook wel weer deels, uh, vloeit dat voort uit gewoon, ja, je probeert maar in eerste instantie en dan zie je vanzelf van, ja, waar het misgaat en dan probeer je ofwel, wat ik zei, eerst uh, je preconditie af te zwakken en daarna ja. zien we, oh ja, maar nou hebben we te weinig informatie en vervolgens gaan we je versterken. Maar wel op zo'n manier dat, dat, dat zowel afzwakken als, als uh, en ook dat versterken, dat dat uh, geïmpliceerd wordt door je afhankelijke uh, preconditie. Dus dat is een beetje ermee uh, spelen. Ja, wat, wat ik ook wel mooi vind van deze specificatie is dat er niet wordt vastgelegd hoe dat segment verkleind wordt. Nee. Dus je kunt je ja. voorstellen, dit is een binary search, ja. maar je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat er zoiets als een trinary search is, die hakt de array op in, uh, in plaats van twee delen in drie delen en kijkt dan vervolgens welk deel die verder moet gaan kijken. Daar ja. zou, zou je daar dan ook bijvoorbeeld dit kunnen bewijzen? Ik denk het wel, maar daar dat moet ik even over nadenken, maar wat, wat je zegt zou ik eerder nog uh, herformuleren in van je ja, abstraheert van of M in het midden is of zo. Je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, ik, ik, ik ga het uh, geheel al opsplitsen in een derde en een derde. Ja, ja, ja, dus dat je M meer kwart, naar links uh, of meer naar rechts. Ja, meer ja. naar links of maar naar rechts. Ja. En dat zou je kunnen doen als je bijvoorbeeld uh, iets weet over de getallen en dat het een heel groot getal is. Dan uh, zou je bijvoorbeeld, nou ja, dan neem ik het beginstuk maar direct heel groot. Want de kans dat hij daar in het... Uh, Rechterstuk is, is groter, hè. Je zou zeg maar, uh, een soort met kansrekening als je weet. Uh, maar ja, dat, dit, dit is allemaal even dat de vinger werkt. Maar inderdaad, het belangrijke is dat je helemaal afstraheert van hoe, die, uh, hoe je precies uh, uh, zoekt. Hè. Het is een binary search, dat slaat eigenlijk alleen maar op dat je het in tweeën hangt. Maar dat hoeft niet precies de helft te zijn natuurlijk. Die binnen slaat op tweeën. Maar dat hoeft niet direct te impliceren. Uh, twee gelijke stukken. En daar afsta je inderdaad in deze specificatie van. Dus het staat, wat Hans ook zegt, uh, verschillende implementaties van uh, dat in stukken hakken van uh, die 1 Ja, wat, wat, wat het enige wat we preserveren in zo'n recursieve kal is de uitspraak: als je het oorspronkelijk segment zit, zit hij ook in het ja. nieuwe verkleinde segment. Ja. En dat is dus uh, ja, helemaal, dat is weer helemaal gebaseerd op het uh, gesorteerd zijn. Uh, van het, uh... Ja, oké, okay. dus dat was op zich best wel een pittig uh, ding waar je, uh, wat ik al eerder zei, uh, echt even rustig voor moet zitten uh, om, om te komen tot een, uh, tot een mooie en uh, precieze specificatie. Uh, als het goed is, zijn er uh, meer opgaven uh, beschikbaar op de website. We gaan uh, daarom nu uh, verder met een, uh, een uh, uitbreiding van, uh, van, van onze taal. Want in de praktijk uh, hebben we natuurlijk niet zo een, van die uh, aanroepen zonder programmatis. Want dan moet je dat allemaal coderen, opslaan in globale variabelen, uh, uh, zoals ik nu deed. Die Waar je naar zoet uh, sla je gewoon op uh, in de globale variabelen. Nou ja, dat wordt natuurlijk een puinzooi wat je geheugen betreft. Dus uh, daarom ondersteunen we natuurlijk alle talen uh, procedures met, uh, met parameters. Uh, en dat uh, gaan we ook uh, hier doen. We breiden uh, onze taal uit met uh, declaraties van deze vorm. Dus naast dat je zegt van deze statement S is de body van deze procedure P, eh, specificeer een rijtje van parameters, formele parameters. Dat doorgaans in ja, talen als java die eh, getypeerd zijn, specificeer ook eh, de types erbij. Maar wij gaan ervan uit dat je gewoon aan een variabele ziet, of het een integer is of, of, of een boeien. Eh, en eventueel een array, zou we ook gewoon als uh, parameter uh, door kunnen geven. De, de, de formele parameters zijn variabelen zelf. Hè? Dus ja. De, de... ja, het zijn variabelen. Ja. Het kan een integer variabele zijn, het kan een boolean variabele zijn en het kan eventueel een array variabele zijn. Maar dus niet een algemene expressie. Die, die gebruik je in een concrete aanroep. Dus we breiden declaraties uit als volgt: maar een statement is nou een call. Toegepast, hè. Je past de, de, de procedure toe op een stel gegeven uh, actuele parameters, dat heet dan actuele parameters, en die worden gegeven door expressies. En dat moet natuurlijk corresponderen. Uh, en uh, dingen hebben hier een overeenkomst met het aantal parameters en de types uh, moeten kloppen. Als dit een integer is, dan is dat een integer, etc. Nou, dat is, uh, dat is simpel. En uh, dat leidt ook direct door uh, simpelere uh, programma's. Als je bijvoorbeeld die factorial uh, zag, uh, zoals de vorige keer, uh, daar hadden we de, de inputparameter opgeslagen in een globale variabele x. En die moesten we dan ook iedere keer aanpassen als we de recursie ingingen. Dat nemen we expliciet een assignment: x wordt x min 1, als je dat nog herinnert. Maar dat wordt nu uh, simpeler als we een parameter hebben, geven we gewoon die. Die, uh, waar die factorial werkt mee als, als parameter. En dan testen we op die parameter. Als u gelijk is, die parameter noemen we u. Als u gelijk is aan 0, dan komt er 1 uit. En anders gaan we gewoon de recursie in met de nieuwe actuele parameter u-1. En dan komen we eruit. Ja, we veronderstellen dus nog wel hier dat de, de, de output van de factorial hier opgeslagen zit in de globale variabele. Natuurlijk ook talen, zoals Java, waarbij je expliciet de, re, de return waarde uh, kan uh, uh, geven. en dan, uh, ja, dan zou je hier bijvoorbeeld schrijven, I wordt dit en dan doe je I maal dat en dan zeg je nog eens een keer, of je doet I wordt dat en dan return I maal u. Ja. Maar we kijken hier alleen maar naar uh, procedures met formele uh, parameters met geen return type. Dus de return type is wat bijvoorbeeld in Java heet Void. Maar dat is niet zo uh, moeilijk om dat verder uh, aan te passen. Uh, de, de complexiteit of de, de, ja, de, de moeilijkheid uh, zit hem in hoe we over die uh, uh, parameters uh, redeneren. Want uh, ja, dat gaan we doen. Door middel van een, een nieuwe construct te introduceren. Uh, en daarbij moet ik wel vermelden dat. Uh, uh, we kijken naar een specifiek parametermechanisme. Namelijk dat van call by value. Dat is het meest voorkomende. Java ondersteunt dat. Volgens mij uh, C en C ook. Maar er zijn andere uh, parametermechanismen als call by uh, name en Call by uh, Reference. Ik ga nu niet precies uitleggen, want dan moet ik ook zelf weer even reconstrueren wat, uh, wat dat nou precies is uh, en hoe Call by Value zich onderscheidt van die andere. Maar het basisidee van Call by Value is heel simpel. Je kent, als je een concrete Call uh, uitvoert, wat je dan eigenlijk doet is, uh, de, je evalueert deze actuele parameters en de waarden van deze actuele parameters ken je aan de formele parameters toe. Dus eigenlijk wat je doet is, ja, zo'n, zo'n, je hebt een simultane assignment, dat is wel van belang. Het is niet een assignment van de een naar de ander, maar een simultane assignment. Dan moet je nog even bedenken waarom we dat niet in een bepaalde volgorde doen. Daar moet ik er nog even over nadenken. Maar dit is een notatie voor een simultane assignment, dat betekent dus je evalueert deze expressies in een bepaalde willekeurige volgorde en dat kan omdat onze expressies hebben geen zijeffect. effect Dus daarom maakt de volgorde van de evaluatie niet uit. Dat is natuurlijk in vele in veel praktijkgevallen, in vele programmen, daar nu niet het geval. Maar dat zijn allemaal kleine aanpassingen die we wel aankunnen. Dit, dit, dit is de kern uh, en als we dit aankunnen, dan kunnen we die kleine aanpassingen ook wel uh, uh, aan. Dus dit is een simultane assignment. Je evalueert al die uh, actuele uh, parameters, deze expressies, en die ken je dan in één klap toe aan deze formele parameters. En dan vervolgens executeer je de statement S. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Hè. Je kunt, eh, we, dit heb ik nog niet uitgelegd, maar stel je voor: je ja, constateert je op dit hè, en je modelleert zo'n call door dit programma hè, met een assignment aan de formele parameters en dan eh, de body. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Waarom niet? Nou, als je de recursie ingaat, dan zal een, een, een call in deze statement S die zal deze formele parameters ook gebruiken. En dus overschrijven. En daarmee verlies je dus de, de waarde van de formele parameters van de buitenste call. Dus uh, eenvoudig zo'n call als zo'n uh, programma modelleren, dat kan niet. En dat weet je ook wel, want uh, zo'n zo call, uh, recursieve calls, die worden vaak gemodelleerd in, in talen als Java door middel van een call stack. En wat je doet is als je zo'n uh, call uh, executeert, dan uh, je hebt een stack en dan plaats je op die stack een nieuw frame, zoals dat heet. En, en, uh, en die frame bevat een, uh, een pointer naar de body van de procedure, hè, wat je moet uitvoeren, de code. Maar tevens geeft het uh, de waarde van de lokale variabelen. Zodat je geen clash hebt hè, bij je. Bij, bij, buiten, uh, calls staat buiten, want die hebben een aparte plekje in de geheugen. Ja, dat zie je goed met het factorial uh, programma, hè? Ja. Als, je, als je nog een paar slides terug gaat. Ja, nou ik ga een paar slides vooruit. Oké, okay. staat <laughs> <als het laughs> daar, daar heb ik het uh, staan. Uh, maar dan kom ik zo, okay. even kijken hoor, heb ik dat staan? Ja, nou, dan kom ik zo, ja. dat, ja, dat staat ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja. Uh, sorry, ik moet uh, terug. Daar kom ik, ja goed maar daar, daar kom ik zo uh, op, op terug. Maar uh, op het taalniveau uh, modelleren we die stack, zou je kunnen zeggen, of uh, zo'n uh, zo frame door middel van een, een blokstatement. En een blokstatement is ook een bekende construct uh, in veel talen uh, waarmee je lokale variabelen kunt introduceren. En daar gebruiken we deze notatie voor. Dit geeft aan, we hebben hier een blok. En dat blok bestaat uit de executie van S. En de initialisatie van de stel lokale variabelen. U1 tot en met u En deze variabelen, die zijn lokaal binnen deze blok. Dus die bestaan alleen maar binnen deze blok. Zo'n lokale variabelen kan ook hier buiten bestaan, maar dat is een andere dan hier. Dus als ik hier ergens zeg U wordt 0 en ik zeg hier u wordt 1, dan als ik die, uh, deze blokstatement statement heb uitgevoerd, dan geldt nog steeds u is 0, ja, want deze binnenste u die wordt weer weggegooid. Zeg maar, dit, dit, dit is zo'n zo kladblokje dat je gebruikt. Je creëert een klein kladblokje waar je deze, deze lokale variabelen in neerzet en daar zit je op de kladden, maar als je dan de blok uitgaat, dan gooi je het kladblokje weer weg of in ieder geval dat ene papiertje, en dan kom je weer op het andere papiertje wat er buiten zit. Zoals zo'n, noem je zo'n... Zo flip-over. Zoals een flip-over, <laughs> ja. Ja, het is een soort van flip-over. Ja, wat, wat dat dus wil zeggen is dat als je een programma hebt met local, van die blok-local constructies, en je komt een variabele tegen, ...dan weet je niet precies, zeker als je een andere variabele voorkomen met dezelfde naam tegenkomt... ...of die naar dezelfde locatie verwijzen. Hè? Ja. Dus dat, dat is altijd even de vraag. Zijn twee, twee namen die voorkomen in het programma, verwijzen die wel naar dezelfde locatie? Ja. Ja. ja, daar komen we zo meteen nog even verder op terug. Maar wat we nou... Uh, ...deze blokconstruct, nog even door, waarom hebben we dat nou geïntroduceerd? Nou ja, omdat we zo'n koloniet niet weg als dit kunnen zien. En daartoe, maar we willen zo'n call uh, toch als een, uh, een statement-executie uh, uh, reduceren tot een, uh, uh, een, uh, een macro-expansie, zoals we dat bij uh, recursieve procedures zonder parameters gedaan hebben. Nou, we gaan gewoon zeggen, als je p tegenkomt, ja, dan vervang we gewoon door de body. En dat willen we nu ook doen. Uh, en dat doen we nou door middel van de, deze block-statement. Dus we breiden onze taal nu uit met een nieuwe statement, namelijk dat van een... Uh, een blokstatement. En dat doen we om, om dus zo'n call uh, te kunnen modelleren door middel van macro-expansie of inlining. Nou, we gaan nu even kijken naar specifieke uh, eigenschappen van uh, van deze blokstatement. Uh, uh, door middel van correctheidsformules van waar, waar, waar, waar, waar zo'n blokstatement aan, aan voldoet. Bijvoorbeeld, uh, we hebben hier een blok uh, die introduceert hier een lokale variabele X, dat, die wordt geïnitialiseerd. Wij eisen dus wel uh, in, een, uh, in onze uh, taal dat lokale variabelen altijd geïnitialiseerd wordt. Dat is altijd natuurlijk een dingetje bij uh, verschillende programmeertalen. Uh, van, uh, sommige programmeertalen staan ook toe dat ze niet geïnitialiseerd worden. Ja, dan weet jij als programmeur in principe niet uh, wat er dan allemaal gebeurt. En dat kan aanleiding geven tot uh, on onverwachte uh, gedragingen. En dat willen wij vermijden. We, we hebben gewoon expliciet uh, initi dwingen een expliciete initialisatie af. Nou, als, als x gelijk is hier aan z. En dan z gebruiken we als een soort freeze-variabele. Nou, wat weten we dan na afloop? Nou, dat hier natuurlijk ook weer geldt x gelijk aan z. En dit drukt dus uit dat deze x... Buiten de blok, de x, de waarde van x aan het begin van de executie van de blok, is dus dezelfde als aan het eind. Dat maakt niet uit wat er hier binnen gebeurt. Ook niet of je daar een nieuwe lokale variabele x introduceert, want binnen deze context heb je geen toegang tot deze x. Want je introduceert zeg maar een nieuwe variabele x en daar werk je op. En als je die blokstatement hebt uitgevoerd, ja, dan bestaat deze niet meer. En dan kom je terug, zeg maar één niveau uh, hoger. Ja, je zou het ook kunnen zien, een soort van operationeel. Aan het begin van de blok pushen we de oude waarde van x op een stack. Ja. En dan werken we met de waarde van x in het geheugen. En na s is getermineerd, poppen we weer de waarde van x en herstellen we hem. Precies. En op die manier krijg je natuurlijk dat hij dan de oude waarde weer heeft. Ja, precies. Ja, dat kan je inderdaad begrijpen door middel van uh, ook weer van zo'n steek. Dat je ja, een stek van lokale omgevingen hebt. Iedere keer als je zo'n blok tegenkomt, dan push je een nieuwe lokale uh, omgeving voor die uh, lokale variabele die daar geïntroduceerd wordt. En dan, dan werk je daarop zolang je binnen uh, dat blok zit. En als je er klaar bent, dan gooi je dat eruit en dan uh, keer je terug naar de, het uh, niveau uh, ja, dieper in de stack. Ja, dit is ook een interessante. Uh, even kijken. Ja, dit geeft iets uh, een, uh, aan van... Uh, in het algemeen uh, initialiseren we dus een variabele door een expressie. En nou is natuurlijk wel even de vraag, uh, als x nou in deze uh, rechterkant voorkomt, waar staat die x dan voor? Nou, zoals ik zei, wij dwingen af dat lokale variabelen geïnitialiseerd worden. Nou, als die x hier bij deze initialisatie ook weer zou staan voor die lokale variabelen, dan heb je een probleem. Want je wilt die waarde van x juist initialiseren. Nou, en dan ja, heb je dus een probleem als je die x hier interpreteert als die lokale. Dus dat doen we niet. Een x hier refereert naar die, zeg maar, een omgeving er net buiten. En dat past natuurlijk ook in, uh, in, in het modelleren van de recursie. Want uh, bij de factorial zag je dat je zo'n innercall hebt van factorial u-1. Dan correspondeert dat met het initialiseren van uh, die formele parameter van u wordt u-1. Maar dus die u in u-1 min is dan uh, de, de formele parameter van de buitenste kool. Dus we interpreteren voorkomens van x hier in zo'n uh, initialisatie als refereren naar de buiten. Met andere woorden, als we dan weten dat x gelijk is aan z, wat geldt dan na afloop hier? Dan weten we dus, dan kennen we aan x de waarde van z plus 1 toe. Nou, als we dan een skip zouden doen, ja, dan zou er niks veranderen. Want die verandering binnen, uh, die wordt er weer ongedaan. Maar als we er dan die veranderingen doorgeven aan de globale variabele i, nou, dan weten we dus dat i gelijk is aan z plus 1. Oftewel, i is x plus 1, maar dan weten we tevens dus dat x niet veranderd is. Dus dat is belangrijk op te merken, dat die, uh, die x in zo'n... Uh, expressie, die een lokale variabele initialiseert, dat die verwijzen de variabele net onder de steek, de buitenste omgeving. Nou, dit was wat Hans net op doelde, van laten we nou eens kijken van hoe dat uitpakt. Als we nou die factorial ja, letterlijk uitpakken, we doen een call. Naar op deze vorm waarbij dit, dit de actuele parameter uh, is. Uh, nou, hoe gaat dat dan werken? Nou, dan moeten we hem dus uh, uitpakken en dan vervangen we hem door een blokstatement. Hoe ziet die blokstatement eruit? Nou, we kennen aan de formele parameter die actuele parameter toe. Nou, en dan krijgen we dus de uh, body. Maar stel nou, dat uh, uh, we evalueren dus uh, eh, want we euh, doen die expansie euh, terwijl we het programma uitvoeren. Dus stel nou dat euh, u, dat wil zeggen x, hè, de oorspronkelijke waarde van x, of de, de, de waarde van actuele parameter x, dat die ongelijk is aan 0. Dan gaan we dus die L-stak in. Maar die L-stak bestond uit de factorial van u 1. Dus dan moeten we die u, die call moeten we weer uitpakken. Dus dat wordt weer een blokstatement. Maar welke blokstatement wordt dat nu? Nou, nu ja, kennen we aan u-1 u toe. En hier zie je dus dat verschijnsel. Deze u nou refereert naar het ding daarbuiten. Ja. Dus dan vouwen we dat uit. Nou, en zo gaat dat uh, maar verder. Hè? Dus de L-stak, uh, stel dan uh, dat uh, u nog steeds niet nul is. Dus nu refereert deze u naar u-1. Dus eigenlijk van de oorspronkelijke waarde van uh, x bekeken naar x min 1. Nou, als dat weer ongelijk aan 0 is, nou ja, dan herhaalt zich dat. En zo gaat dat uh, door. En dan krijg je, ik ga dat nog niet helemaal uh, tot op een bepaalde diepte uitvouwen, maar dat uh, laat me een puntje, puntje, puntje zien, dan kun je dat helemaal uh, zo uh, uitschrijven. En dan krijg je dus allemaal van die geneste uh, blokstatements. En dan. Ja, zo werkt dat. Ik denk niet dat ik daar nou meer over... Het is misschien wel... Uh, misschien voor werkcolleges houden, want ik laat het nu voor... Uh, uh, ik zeg niks over die waarde van x. Maar het zou misschien uh, het beste zijn om het zelf eens... Uh, dat uitpakken van, uh, van zo'n goal... Uh, uit te werken voor een concrete waarde van x. En bijvoorbeeld, uh, je denkt uh, de factorial van 2. En dan uh, zien we hoe, uh, hoe dat eruit ziet. Dan hebben we nog een ander ding. Hè? Namelijk uh, scoping issue. Laten we eens even zien. Ik heb hier een heel eenvoudig uh, programmaatje. Hè? Dus een programma bestaat net als voorheen uit een verzameling van declaraties, procedure declaraties en een main statement. Nou, stel dat ik deze twee, dat mijn declaraties, deze twee declaraties van procedure p en q bevat. Q heeft geen parameter en p heeft een parameter x. Ja, en i is een globale variabele. Ja, wat betekent dat nou? Deze x, als ik die uh, als ik die uit, als deze als ik deze q uitvoer, wat, wat betekent deze x dan? Dus als ik bijvoorbeeld P1 uitvoer, ja, is deze x als ik als ik macro expansie doe dan ik vervang q door i wordt x. Dan zou je dus kunnen denken van ja, die, die x nou, is nou op, valt in de scope van deze formele parameter. Dus dan zou je kunnen zeggen, deze x is die x. Dus als ik bijvoorbeeld P1 meegeef, dan zou je kunnen denken, je wordt 1 na afloop. Ja, ander alternatief kan je zeggen. Die x bij Q is een globale x. Ja, precies. En niet een lokale x, zoals ja. bij P. Ja, dat en dat is de aanname die we doen. En die aanname, dat heet wel static scoping, dat uh, deze x is een globale variabele, want die, uh, wordt hier, uh, die komt hier in, in, in q voor, maar die wordt niet hier direct gebonden, uh, statisch gebonden door een formele parameter. Die wordt eigenlijk alleen maar gebonden, daarmee het dynamic scoping, als ik, als ik uh, een call uh, naar p uh, doe. Dan valt die opeens in de scope van deze declaratie. Van, de, van, van deze formele parameter. Dus wat wij aannemen: in de, dat als we dit programma uitvoeren, p op 1, dat de waarde van x. Wat, wat gaan we doen? We gaan dus, x krijgt de waarde, de formele parameter krijgt de waarde 1. Maar de globale x is nul. Is nul. En die blijft dus gewoon nul. Dus er de, de, de verandert... Uh, uh, even kijken. Ja, de verandert niks. Eigenlijk heeft, heeft dus de, uh, deze actuele parameter totaal geen effect op uh, de executie van dit programma. Uh, het effect uh, wordt alleen maar bepaald door de waarde van die globale variabelen. ...en niet door die, uh, de waarde van de, van de formele parameter. Ja, dus uh, static scoping zorgt er ook voor dat als je andere namen voor lokale variabelen kiest... ...en natuurlijk de daarbij behorende gebruiken van die lokale Precies. variabelen... ...als je die hernoemt, dat het programma dezelfde betekenis ja. blijft behouden. Ja. Uh, dat is de vraag, hè? what's in the name? Je wilt eigenlijk niet, en dat zie je ook uh, in, in, in logica... Als ik zeg er is een i zodanig dat p i geldt, ja dat is hetzelfde als te zeggen er is een z zodanig dat p hier z geldt. Wat voor namen je geeft aan gebonden variabelen, dat maakt niet uit. Als je systematisch je formule, de variabelen in een formule herbenoemt. En zo ook hier inderdaad. Deze definitie zou hetzelfde moeten opleveren als dat ik hier x vervang door i, hier, en in de body ook x door i. Maar alleen in de body, natuurlijk niet hier nog weer. En dat komt dus ook overeen, dat is misschien wel aardig om op te noemen. Als, we hebben ook uh, dat bekeken in een van de eerste colleges, als je, zijn uh, ze van substitutie. Hè, als ik uh, in een formule x door een expressie vervang, x door t... Dan moet ik ervoor zorgen dat, uh, waar ik x door t vervang, dat de variabelen in t niet opeens in de scope van een uh, gebonden variabele voorkomen. Maar dat is hier precies ook hetzelfde. We willen niet dat uh, die q... Uh, uh, als je de, de macro-expansie doet, doet, dat is hetzelfde als die substitutie, ja. wil je niet dat die x zoals die bij q hoort opeens gebonden wordt door ja. de formele parameter van t. Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar de, de, dat is wel een keuze die we dus maken, hè? Dat, dat heet static scoping, ja. want je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen en dan heb je dynamic scoping. Ja, dan heb je een hele, in principe een ander, ander bewij, bewijssysteem. Uh, ja. uh, maar we nemen dit aan omdat dit uh, de, de meest uh, de gangbare methode is. Zoals ik weet uh, zijn de meeste talen uh, ondersteunen static scoping en geen dynamic scoping. Wat weet jij hiervan? Ja, ik weet dat bijvoorbeeld de, de, de C preprocessor, hmm. die werkt met macro-expansie en ook met dynamic scoping. Ja. Ja. En er zijn talen zoals Lisp en Scheme ja. die ja. wel dynamic scoping ondersteunen. Ja, meer functionele, de, de, sommige functionele talen, ja. Ja. Ja. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld een, een taal zoals Java heeft al heeft, uh, statisch Gewoon statisch scoping, ja. Ja. Ja. ja. ja, precies. Dus dat is. Uh, Wellen, uh, nou, ja, dit heb ik dus al uitgelegd, hè, P1. En waarom hebben wij stethoscoping? Omdat volgt eigenlijk ook uit de, uit de blokconstruct, uh, P1 expandeert naar deze blokstatement. Dus we zetten uh, die lokale x, die zetten we op 1. En uh, dan zetten we i dus op uh, 1. Dus we hebben dus dit. Ja, dus dat is de keuze. Hè. De onderste is dynamic scoping, de bovenste is static scoping. Ja, dat bekeer je in inderdaad. Ja, ja, hoe los je dat op door de variabelen te kiezen, de formele parameters, die, de globale variabelen en de formele parameters te scheiden? Ja. ja. Dat, ja. Is, dat is de uiteindelijke oplossing. Ja, Zodat ja. dus je deze ambiguïteit, van welke scoping gebruik je gebruikt. Ja, nou? nee, dankjewel. Ja, ja het, ik zat op een verkeerspoor. Ik zei dat die blokconstruct op zich static scoping aftoont, maar dat is natuurlijk niet waar, inderdaad. Want als je P1 expandeert naar dit, dan krijg je eigenlijk uh, dus dynamic uh, scoping. Ja. Ja. Hoe kunnen we dat uh, oplossen? Want we willen wel uh, zo'n concrete call uh, expanderen naar dit. Is uh, eigenlijk statisch afdwingen als je een programma schrijft dat je geen clashes hebt tussen globale variabelen en lokale variabelen. Dus dat je, en dat kun je altijd voorkomen door de formele parameters te herbenoemen. Ja. Dus we nemen gewoon een groep aan. En dit is precies dezelfde conditie die we ook hebben in logica. Hè? Ja, ja. Dat we ook als je zo'n substitutie doet, oh wacht, voordat ik de substitutie doe, doe ik een hernoeming. hernoeming van de formule ja. en zo kunnen wij dat ook zien. Oh, ik heb, ik heb een aanroep naar een andere procedure. Die heeft een globale variabele die dezelfde naam heeft als mijn parameters. Oh, dan mag ik dat niet doen. Dan doe ik eerst een hernoeming dan ga ik mijn formele... declaraties. Ja, ga ik mijn her declaraties hernoemen voordat ik ja. dat toestaat. Ja. ja. ja. En herbenoemen is echt heel simpel. Dus als ik in het algemeen heb een formele parameter in hier body, dan kan ik deze formele parameter, zeg maar x, die kan ik ook y noemen. En dan vervang ik in de body gewoon elk voorkomen van x door y. Maar niet vervolgens nog weer in Q zelf natuurlijk. He, bijvoorbeeld in dit geval, als ik een recursieve aanroep heb, dan ga ik niet die recursieve aanroep. Uh, de, de, de, de definitie van uh, die procedures daarbinnen binnen nog een keer herbenoemen. Het is gewoon een, een top-level herbenoeming. Uh, Zo gezegd. Ja. Dat zijn wel uh, subtiele dingen waar je, waar je mee moet oppassen. En je ziet dus dat ja, static of dynamicscoping. Uh, dat je invloed heeft natuurlijk op het gedrag van, van een recursief programma. De, ja, dus dit is de, de globale syntactische restrictie: geen clashes tussen formele parameters en globale parameters, En dat kunnen we eenvoudig af, afdringen. Zoals Hans uh, net beschreef. Nou, nu hebben we. Uh, nu willen we kijken hoe we redeneren over uh, recursieve aanroepen met, met parameters, uh, maar we hebben al gezegd van ja zo'n zo call willen we zien als een macro-expansie en dat uh, brengt dus met zich mee zo'n block statement, dus als we nou gewoon even kijken, we nemen even geen recursie mee, we nemen bijvoorbeeld even aan dat uh, de body van P een niet recursief programma is, dan ja, dan kom je eigenlijk vanzelf tot deze regel. Als ik iets in deze pre-postconditie wil afleiden over deze concrete call. Nou, dan moet ik dat gewoon afleiden over deze blokstatement. Dat is Natuurlijk uh, gaat dit niet werken in het algemeen geval van recursie. Maar dat is weer hetzelfde verhaal. Dan kunnen we gewoon uh, uh, dit bewijzen onder de aanname dat dit geldt. Maar daar komen we zo meteen op. We willen eerst. Gewoon zien uh, uh, hoe we nou over zo'n call redeneren in termen van die blockstatement. Maar ja, dan hebben we dus ook een regel nodig uh, voor het redeneren over zo'n blockstatement. Hoe ziet die regel eruit? Nou, op zich heel simpel. Uh, we hebben zo'n blockstatement. Eigenlijk wat die blockstatement natuurlijk doet is, is deze simultane assignment. En gevolgd door de body. Dus eigenlijk moet je dit bewijzen. Alleen... Ja, als je dat zo zou doen, ja, dan, uh, heb je, de, de, dan overschrijf je mogelijkerwijs, uh, de, de, die, maak je geen onderscheid tussen uh, de verschillende niveaus waarin die variabele, deze lokale variabele, eigenlijk heb je dus hier eigenlijk helemaal geen, uh, gooi je eigenlijk weg de informatie dat die x uh, lokaal uh, is. Dus zo zonder meer is dat fout kun je daarmee gewoon dingen afleiden die niet correct zijn. Dat is misschien wel een aardig ding voor het werkcollege om te laten zien dat als je de, deze regel zo zou overnemen, zonder enige restricties, dat het uh, niet zo is. Maar we hebben, nog, we hebben nog een conditie, namelijk de conditie is dat deze postconditie mag niet refereren naar deze lokale variabelen. Nou, dat, dat is eigenlijk. Ja. De, de, de reden is eigenlijk best wel subtiel, maar die, ja, die, ja. die Q, of je interpreteert hem na de end, of ja. je interpreteert hem voor een end. En wat doet dat van die operationele betekenis? Dat is ofwel die Q is de assertie voor het herstellen van de oude waarde, of na het herstellen van de oude waarde, van die lokale variabele. Ja. En dan, en dan zie je dus dat als je hem ervoor doet, en je beschrijft iets over x, dat is dat een andere x dan als je het erna doet. Ja. Ja, ja het, is, het is subtiel inderdaad, hoe te rechtvaardigen. Want nogmaals, het idee hier is van, als je dit zo zonder meer neemt, zonder energie, dan is het evident, hè, dan, dat kun je met, wel, met een tegenvoorbeeld laten zien, dan klopt het niet. Dus dan is de vraag, ja, hoe eh, pas je dat aan? Dus hoe modelleer je het feit dat die dingen lokaal eh, zijn? Nou, dat doe je hier eigenlijk in zekere zin heel bot door gewoon te stellen van ja. Uh, eh, veranderingen eh, die door s bewerkstelligd worden op die lokale variabelen Daar mag je helemaal niet over praten. Ja logisch dat je gooit ze toch weg. Ja die gooi je weg. Maar ja daarmee heb je dus ook geen manier, geen directe manier om te praten over de variabele x die buiten uh, die die bloksteen staan. Dus het lijkt een beetje, het lijkt nogal bot. Uh, het werkt natuurlijk, hè, eh, want je je hebt nou niet een... Uh, dit, dit is correct, maar de vraag is, is het niet een beetje te bot? Want uh, je mag überhaupt niet meer over x praten, dus is ook niet over die, die buitenste. En, en wat als nou zo'n waarde van een lokale variabele uit, uh, uitlekt, om het maar zo te noemen, naar een ja. globale variabele? Hoe beschrijf je dat dan in de postconditie? Want je hebt geen toegang meer tot die lokale variabele. Nee. Want daar mag je niet over spreken, volgens deze ja. de, de zijconditie. Ja. Dus dat zijn uh, inderdaad... Uh, het is niet zo moeilijk in te zien dat dit inderdaad uh, lijkt tot uh, een correcte regel, maar het is niet zo evident dat dit niet uh, een beetje al te strikt uh, is. Dat je, dat je geen mogelijkheden hebt om te redeneren over uh, de verschillende niveaus van de lokale variabelen. Van merk op, je, je praat niet meer over een stek of wat dan ook. Hè. Het is wel een vrij abstracte regel. Uh, ja, <laughs> oké, okay. dat wil ik graag geloven, dat, dat willen we allemaal wel zien. Ik moet even zien waar, waar deze observatie toe leidt. Ja, oh, oké, okay. dat is een voorbeeld van zonder restrictie. Oké, okay, ik zei van: je kunt wel iets verzinnen, maar laat me even kijken. Hè? Bijvoorbeeld, dit is evident natuurlijk het geval, maar als je dan zonder de, deze restrictie niet zou meenemen, dan zou je ook dit kunnen afleiden. Nou ja, en dat is natuurlijk niet waar. He, want uh, dat zou veronderstellen dat uh, de afloop van deze blog statement, deze globale x of de x daarbuiten, nou ook op nul zou zijn. Nou ja, dat geldt dus niet. Uh, dit is de uh, recursieregel. Uh, Even kijken. Uh, ik denk dat het beste uh, is dat we, een, uh, Het beste is om uh, dit even niet direct uit te leggen, maar eerst uh, aan de hand van een voorbeeld. En dan uh, gaan we later uh, dat voorbeeld formaliseren en naar, naar, naar, uh, naar die regel. Want die regel. Uh, die bevat, zoals je ziet, uh, direct uh, een, een programma met meerdere declaraties. Terwijl we uh, voor de eenvoud uh, over het algemeen kijken naar programma's met maar één uh, declaratie. Om dat gewoon even wat uh, simpel te houden. Hoe kunnen we, uh, uh, uh, laten we bijvoorbeeld een programma hebben met een uh, simpel uh, uh, addition uh, uh, procedure. En die, die telt uh, de waarde x bij uh, variabele SAM uh, op. En SAM is dus een globale variabele. Nou, hoe kunnen we dan bijvoorbeeld dit afleiden? Als de initiële waarde van SAM is gelijk aan z, dan willen we bijvoorbeeld uitdrukken dat de afloop uh, SAM met 1 opgehoogd is. Dus hoe kunnen we dat uh, afleiden? Nou, daartoe moeten we... Het is gewoon met dus, uh, de blokregel gebruiken, het is een concrete call, dus die gaan we uh, expanderen. Uh, de betekenis van deze call, dat is deze lokale statement. Dus dan moeten we afleiden uh, dat, uh, als deze preconditie geldt, dat de afloop van de blokstatement uh, gelijk is aan z plus 1. Nou, hoe doen we dat? Ik weet niet of we dat laten zien. Nee, dat laten we niet zien. Oké. Okay. Nou, dat is dan een, uh, iets wat we kunnen doen uh, tijdens het werkcollege, hoe we dat uh, doen. Dus even kijken, maar dat gaat geen problemen opleveren, want uh, dus even zien wat je dan zou moeten doen is dus volgens die blokregel moet je dan bewijzen dat uh, deze pre-postconditie, specificatie, geldt over deze twee assignments. Maar we hebben geen probleem met die restrictie, want deze postconditie refereert helemaal niet naar die x. Dus dat gaat heel makkelijk. Dat wordt helemaal standaard. Dus de blokregel zegt, om deze pre-postconditie af te leiden, moet je dit afleiden. En dat, nogmaals, dat geeft geen problemen, omdat de postconditie niet refereert naar die x. En dan is het gewoon simpel toepassen van sequentiële compositie in de assignment action. Uh, even Wat, uh. Misschien is het beter nu om uh, tot slot van, van uh, deze uh, sessie uh, dit te illustreren. Hoe het bewijs nou van die factorial uh, gaat, met, maar nu gemodelleerd als een recursief uh, programma met, een, uh, met parameters. Ja, dat lijkt me beter. En dan kunnen we later op die andere dingen uh, terugkomen. Dus wat we nu willen laten zien, is dat de factorial... Uh, nou, eigenlijk willen we gewoon dit laten zien. Dat als we uh, dit als aanname nemen over uh, de, de factorial, met uh, als actuele parameter, de formele parameter zelf... Oh nee, sorry. Nee, nee dan moet ik nou toch uh, terug, want dit maakt gebruik van... Uh, substitutie, ja van de generic ah. recusie. Ja. Misschien moeten we het even snijden nou. Know? Ja. <laughs> ja. Nou ja, of, of, we, of we stoppen nu en we gaan ja, we uh, stoppen de bedoeling. Ja. Oké. Okay. Ja, moet je dat maar even. Uh,